Dat was nog zo'n ding, toch? Wat een Nou, we zijn werk weer. We gaan dus weer op werk om oh, het zo te maken. Hoe dat te luisteren, oh, dat luisteren de oesters.